Abelousa's! Oh, Kom bij George! Hé hey, George! Kom maar Joyce! Kijk eens Joyce! Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje! Ik heb je ogen schoongemaakt Roosje! Hé hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Kijk eens Blackjack! Nou Roosje! Kom bij George. Hey, Joyce! Oh, Joyce! Good, so Joyce.